Hi, uh, ik ben Frank van Liene, ik ben een uh, buurtbewoner, ik woon hier in Orteliestraat, vak bij de bibliotheek. Ik heb dit boek zojuist gelezen, zeker een aanrader. Jozef Rot, Oostenrijker, journalist, heeft nog een periode in Amsterdam verbleven. Uh, het boek handelt uh, over een oorlogsinvalide uit de Eerste Wereldoorlog. Die uh, in een nedelige situatie uh, geraakt, in de gevangenis, uh, tot inzicht uh, komt... Geeft een goed beeld uh, van Duitsland uh, kort na de Eerste Wereldoorlog. Zeker een aanrader. Doet in de verte een beetje denken aan uh, Kafka, het proces. Ik heb ervan genoten. Is ook heel goed geschreven trouwens. Prachtige zinnen. En uh, heel blij dat ik het gelezen heb.